dan gaan wij naar Jonathan Kooi van Filepurge. Hey. Jouw 60 seconden gaan nu in. Mijn naam is Jonathan Kooi en ik ben co-founder van Filepurge. Als ZZP ga je vol met passie aan de slag met het project. Binnen een maand lever je de bestanden aan, inclusief de factuur die binnen 7 dagen betaald moet worden. Het komt echt te vaak voor dat de factuur dan te laat of soms helemaal niet betaald wordt. Als gevolg hiervan krijgen ZZP'ers te maken met cashflow problemen en sommige ZZP'ers moeten helemaal stoppen met het ondernemen. Wij vonden dit zo'n zonde dat we aan de slag zijn gegaan met een oplossing namelijk Filepudge.com. Filepudge is een webapplicatie waarmee ZZP'ers een positieve cashflow kunnen garanderen door te tegelijkertijd over te steken met de klanten. Dit houdt in dat ZZP'ers de bestanden kunnen uploaden en dat klanten pas kunnen downloaden nadat ze de factuur hebben betaald. Het komt er eigenlijk op neer dat opdrachtgevers worden gemotiveerd om op tijd te betalen omdat ze zonder tijdige betaling niet op tijd verder kunnen gaan met hun eigen project. Als dit geen win-win situatie is, dan weet ik het ook niet. Bedankt voor je aandacht. Hartstikke mooi, binnen de tijd. Edo, wat vond je ervan? Nou ik snap het wel, hè. Dus voor zzp'er is het natuurlijk moeilijk. We betalingstermijnen van twee maanden of drie maanden, dan zit je al die tijd ja. op je geld te wachten. Als het al komt. Uh, ik zat wel te denken bij een bakker werkt, je koopt brood en, ja. en je betaalt met geld en dan krijg je meteen dat brood. Maar dit is ja. natuurlijk een beetje business to business. Waarbij de opdrachtgever van de zzp'er is vaak een redactie of een marketingafdeling. Ja. Maar degene die de betaling doet is de afdeling boekhouding. Ja. En die scheiding is natuurlijk ook niet voor niks. Hè? Dus uh, ja. dat is ook om te voorkomen dat er ongecontroleerd allemaal geld uit die organisatie stroomt. Precies. Dus hoe zie je dat nou voor je? Dat als de, de redactie uh, die ZZP'er om een illustratie vraagt, ja. dan moet die redactie naar de boekhouding gaan bellen. Van ja. Kunnen we nu die, die bitcoins overmaken? Ja. En dan gaat het watermerk er pas af. Ja, is, is dat, dat, dat is eigenlijk een beetje uh, onze gedachte. Uh, het punt is uh, dat uit onderzoek is gebleken dat... Uh, Heel veel van die late betaling voortkomen uit administratieve inefficiëntie. Dat is eigenlijk wat je zojuist zei. En uh, wat, wij, wat wij trachten te doen is eigenlijk voor zorgen dat, uh, en dat is ook mogelijk bij ons, dat de administratieafdeling de betaling doet en dat ze dan de marketingafdeling in het CC doen. We willen eigenlijk voor zorgen dat die facturen van de ZZP'ers niet onderaan de stapel komen te liggen. Maar daar, dat, dat, dat daar zorg in zit en dat op tijd wordt opgehaald. Maar, ja, maar grote bedrijven hebben natuurlijk die processen gewoon op deze manier ingericht, ook omdat het moet van hun accountant. Je ja. moet, moet die functiescheiding hebben tussen opdrachtgever en betalingen. Dus, Moeten al die grote opdrachtgevers dan hun organisatie gaan aanpassen op jouw propositie? Um, ja, dat, dat is <lacht> eigenlijk wel. Ja, het, het, is, het, is, een, het, het, het dat is een moeilijke vraag. Ja, als we kijken naar, naar onze ervaringen dan wordt het automatisch toch, toch zo gedaan, zeg maar. Ja, jij noemt dat administratieve inefficiëntie, ja. maar ik noem dat ook gewoon bedrijfsvoering, bewuste bedrijfsvoering, ja. omdat die opdrachtgever van, van jou, hè, ja. uh, die, die heeft ook weer uh, facturen uitstaan die nog betaald moeten worden. En uh, die kan mij of jou misschien niet betalen, omdat hij ja. zelfs zijn geld nog niet binnen heeft. Ja, exact. En de wettelijke betaaltermijn is nog steeds 30 dagen. Exact, vandaar dat we ook aangeven dat als je faalpuntje gebruikt, dat het ook handig is om dat van tevoren aan te geven, zodat de opdrachtgever daar rekening mee. Waar, waar moet hij dan uh, van tevoren rekening mee moeten nemen? Uh, mee dat gaan? er een budget gereserveerd moet worden, uh, uh, en, uh, zodat de, de oversteek tegelijkertijd gemaakt kan worden. En uh, wij zijn van mening dat als de communicatie goed is, dat, uh, dat daar ook aan gewerkt kan worden. Maar het is, het is zo dat als je afspreekt dat, dat je binnen 30 dagen moet betalen, dat de factuur onderaan de stapel komt te liggen. En dat het, dan, ja, dat het eigenlijk uit het oog wordt verloren. Hoeveel, hoeveel ZZP'ers zijn er in Nederland die gebruik kunnen maken van deze service? Um, het gaat om ongeveer... Uh, we richten ons nu op de creatieve ZZP'ers. Kijk, ik, ik, uh, wij weten de, de exacte getallen niet. Want dat die, is je adresseerbare markt, hè, zeg maar. We dus ja, hadden nee, ja. meerdere doelgroepen, of althans hadden, één doelgroep. Ja. En dat, zijn, dat zijn eigenlijk tien geworden. Er worden steeds meer, omdat mensen steeds vaker uh, uh, met de oplossing komen en uh, steeds, steeds meer een oplossing zoeken om fabeltjes te gebruiken. Dus ik denk dat er hier in Nederland spraak is van ongeveer 200.000 mogelijke uh, doelgroeps. Als die, als die zich nou zouden verenigen en zouden zeggen we werken in het, in het vervolg alleen nog maar op voorschot. Ja. Net als een aannemer doet, Die dus ja. doe stuurt je gewoon een voorschotfactuur. Ja. Dan ja. ga ik pas aan de slag. Zou ja. dat niet een veel simpeler oplossing zijn? Ja, maar dan kom je met een ander probleem. Dat uh, klanten dan niet weten wat ze voor hun geld krijgen. Dus, wat wij doen, is eigenlijk een, een soort van middenweg creëren ja. voor beide partijen. Ja, ja. Je hebt het idee ook een paar keer aangepast. Hè? Uh, want toen jullie ermee begonnen, ja. in 2015, was ja. de markt er nog niet klaar voor. Ja, dat klopt. Uh, is de markt er nu wel klaar voor? Uh, ik, ik, ik, ben, <laughs> ik ben iemand die, die, die eigenlijk uitgaat van, van data. Vooral dat we voor onszelf hebben gesteld dat we het gewoon laten landen en kijken wat er gebeurt. En, uh, He, ga je nou uit van data of zie je wel wat er gebeurt? Nee, we gebruiken data vanuit onze gebruikers en dat gebruiken als feedback om, om, om inderdaad dit soort meningen te formuleren. Maar we hebben nu het gevoel dat de markt er klaar voor is en vandaar uh, dat de bedoeling is dat we uh, het foutpunt van de daken beginnen te schreeuwen. Wat dus, heb je nog nodig? Uh, ik was eerst eigenlijk niet echt de voorstander van investeringen omdat ik best koppig ben. Ik, ik had zoiets van ja, we bootstrappen het wel en dan komt het goed. Uh, maar we hebben nu wel zoiets van hé. Hey, we kunnen een investering wel goed gebruiken om faalpers naar buiten te brengen, dus daar, uh, dat, dat, dat is eigenlijk waar we op dit moment voor gaan. Is het echt serieus? Wat doe je het erbij? Kijk, Een investeerder kijkt natuurlijk ook altijd van wie is de ondernemer achter de onderneming. Hè? Ja. Dus is dit nou echt uh, je droom en je missie? En ga je hier 140 uur per week voor? of, of doe, je, doe je het een beetje? Nee, weg? dit is echt uh, 200 uur per week, als ze als, als niet meer kan Even zijn. kijken, kan dat? Uh, nou ja, goed. <laughs> die rekensom, die data, die rekenen nog wel een keertje uit. Dankjewel, Jonathan Coy van FilePurge.